Je beoogt een verandering in denken, handelen of de inrichting van de samenleving of een combinatie van effecten. De weg die je uitstippelt om hiertoe te komen noemen we de strategie. Wat zal je basisstrategie zijn? Trek je de kaart van informeren en sensibiliseren? Wil je veranderen door te wegen op de politieke besluitvorming? Of laat je bijvoorbeeld zien dat het anders kan door voor afbeeldingen of alternatieven te creëren? Of bestaat jouw strategie net in een mix van dit alles? Hoe stel je je op naar partners, het publiek, je eigen achterban? Kies je voor een strategie van samenwerken, confronteren of zoek je doelbewust het conflict op? Weet dat een strategische keuze niet vrijblijvend is en steeds impact heeft op verschillende aspecten van je organisatie. Het is dan ook belangrijk dat er in de organisatie goed over nagedacht wordt. Ligt het zoeken naar consensus en oplossingen dicht bij de kern van jouw organisatie, dan zal bijvoorbeeld een aanpak die het conflict uitlokt een andere interne voorbereiding vragen. Hou bij het bepalen van een strategie ook de machtsmiddelen voor ogen waar je toegang toe hebt. Je kan bijvoorbeeld invloed uitoefenen door een krachtig discours, door de macht van het getal, door te beschikken over de juiste relaties of omwille van deskundigheid. Bepaal een korte termijn en een lange termijn strategie. Wat kan je vandaag, morgen en overmorgen doen om in de toekomst de dingen gedaan te krijgen? Strategie is steeds een dynamisch gegeven en vraagt van jou als sociaal-cultureel werker een grote mate van flexibiliteit en wendbaarheid. Bepaal ook je interne en externe strategie. Hoe stel je je op naar alle betrokkenen in de organisatie, enerzijds? En anderzijds, op welke manier benader je het grote publiek of beleidsmakers? Kies je transparantieniveau. In welke mate zal je van beide start alle kaarten op tafel leggen? Of alle informatie aan iedereen bezorgen? En denk tenslotte ook na over strategische escalatie. Hoe en wanneer ga je de inzet verhogen. Een antwoord op deze vragen zal je dichter bij je eigen strategie brengen.